We hebben een design gemaakt. En dat design dit hebben we gepresenteerd aan de wereld. Om te kijken of mensen dat echt leuk vinden. Ja, maar jullie hebben ook een, een auto op de weg gebracht. Want uh, we gaan even naar de autorij 2007. Maar... Uh, en in die enorme hal van de rij stond daar de HB Special. Ja. Uh, ja, een sportauto die doet denken aan de jaren 50. Een beetje een nostalgisch uh, ontwerp. Ja. Uh, hoeveel tijd zat daarin voordat jullie dat ding daar konden presenteren? Uh, we hebben daar ongeveer een jaar, een jaar over gedaan. Die auto, dat was, een, dat was, een auto die was bedacht als een, als een evenementenauto. Nou, dat klinkt heel raar, maar dat is, die auto was niet koop. Die auto die, die, daar kon je in rijden en ervaren wat het is om in een auto te rijden die eigenlijk, ja, waar je normaal gesproken niet in kan rijden. Wij wilden daar een, echt een evenementenauto van maken waar jij aangekleed wordt, compleet met je pak en je helm en je ding. En je snuift het en je ruikt het. Het moet trillen. Nou, dat is, een, dat is een beetje raar, maar dat hebben wij erin gebouwd. En, en, en, en het moet ruiken naar benzine en het moet ruiken naar olie. En het moet een beetje moeilijk zijn met sturen en het moet een beetje moeilijk zijn met schakelen. En het moet eigenlijk een beetje slecht remmen. Dat zou je normaal vandaag de dag juist niet in een auto willen hebben. Maar dat maakt juist die ervaring zo cool. Met ons team deden wij uh, rally events. Hè? Dus we hadden al een soort van uh, ja, experience met, met, met zo'n zo uh, ja, groepen met mensen die dus in oude auto's gaan rijden. En dat wouden we naar een andere level toe brengen. Toen stortte die markt in elkaar in 2008. En toen, ja, weet je, dan ga, ga je dan anderhalf miljoen euro investeren... wat je niet hebt, hè, dan moet je dat van iemand anders gaan lenen... om iets te gaan doen waar iedereen zegt, nou, nu even niet... want ja. ik heb geen, uh, ja, er is dus nu even geen geld en nu hebben we geen tijd... om dit te gaan doen. Dus er is uiteindelijk één exemplaar van gebouwd, hè? Daar is toen één exemplaar van gebouwd. We zijn er nu uh, nog vier aan het bouwen. De mensen die kunnen dan gaan rijden en vanuit die... Uh, ja, vanuit daar kunnen we echt kijken of mensen het echt willen hebben. Ja, ja. En als je dan ziet ja, dat iedereen komt rijden en zegt van, uh, nou, dat vind ik me niks. Dat gaan ze niet zeggen, want ze gaan allemaal zeggen, ik vind het fantastisch, ik wil er een. Um, maar als dat zo is, dan hoef je ook niet verder te gaan. <middels>